Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een royale, makkelijk mee te nemen boodschappenwagen? Dan is de boodschappenwagen Oslo een zeer interessante keuze. Laat me iets wat meer vertellen over de boodschappenwagen Oslo. Allereerst een royale tas van bijna 30 liter inhoud, voorzien van een rits met tasje boven in de klep, makkelijk te openen. Royale tas aan de binnenkant en ook nog een keer een extra tas om bijvoorbeeld kleingeld of een portefeuille of sleutels in te doen, met rits zodat ze er ook veilig in blijven. Met een flap die volledig over de tas heen valt, dus ook als het wat regenachtig weer is, zal altijd de boodschappen in de tas droog blijven. Makkelijk op te vouwen, het is dus heel simpel in te klappen zodat u een heel plat pakket heeft, wat bijvoorbeeld makkelijk in de auto mee te nemen is. En natuurlijk, als u hem weer nodig heeft, klapt het eenvoudig uit en kunt u hem ook keurig wegzetten. Voorzien van de zeer royale wielen, dus ook op wat minder egale ondergrond, een zeer prettige boodschappenwagen. Dus, zoekt u een royale boodschappenwagen met diverse vakken, opvouwbaar en royale wielen, dan is de Oslo een zeer goede keuze. Ik hoop u spoedig terug te mogen zien bij Tomzorg en indien u overgaat tot de aanschaf van Oslo, wens ik u daar heel veel plezier mee. Hartelijk dank!